familie Romein top 10 tips Welkom bij een nieuwe familie Romein top 10 tips en dit keer 10 tips voor als je ziek bent Natuurlijk willen we allemaal het liefste voorkomen dat we ziek worden maar soms is er geen ontkomen aan Wat kun je het beste doen als je voelt dat je ziek wordt of als je dat al bent Nummer 10 meld je ziek op je school of op het werk en zeg afspraken af het is even zuur en misschien voel je je schuldig, maar geloof me, je gaat je zo ellendig voelen als je toch naar je werk of afspraak gaat en daar tot conclusie moet komen dat je niet weet hoe snel je thuis moet komen. Ik heb het wel eens meegemaakt en uiteindelijk moest ik door een collega naar huis worden gebracht. Dat is pas vervelend. Ik heb in totaal vier leuke afspraken voor de komende dagen moeten afzeggen en daar baalde ik toen verschrikkelijk van. Maar het is niet anders, dus wees verstandig en pak die telefoon. Op nummer 9, eet gezond. Dat wil zeggen, veel fruit, groenten en geen ongezonde vet te happen. Van dat laatste ga je jezelf alleen maar ellendiger voelen. Ik kies ervoor om deze dagen alleen maar rauwe groenten en fruit te eten. Kom maar door met die vitamines. Ik zet mijn blender aan het werk en maak smoothies. Eet salades en pak af en toe een stuk fruit of een lekkere dadel tussendoor. Zorg dat je wat lekkers te eten hebt. Want van alleen maar appels word je waarschijnlijk niet blij. Avocados, bloedsinaasappels, gewone sinaasappels, bananen, kakiefruit, verse dadels, nootjes, cherrytomaten. Kortom, ik kan nog even vooruit. Echt heerlijk om te maken, niet alleen als je ziek bent, is een banana softsurf. Vries een paar bananen in en doe ze in de keukenmachine. Gezond ijs. Trouwens, een fijne smoothie tip die ik gisteren kreeg. Doe wat verse gember door je smoothie heen. Dat schijnt enorm goed te werken. Op nummer 8, drinken. Drinken moet je echter wel de hele dag door doen. Ik heb een groot glas water naast mijn bed staan en verder drink ik veel kruidenthee. Kruidenthee met verse citroen en gemper erin is ook een goed idee. Het is heel belangrijk dat je zorgt dat je niet uitdroogt. Dat heb je namelijk al snel. Als je de griep hebt, op het moment dat je flinke dorst krijgt, is het eigenlijk al te laat. Probeer dat dus voor te zijn door de hele dag door kleine beetjes te drinken. Maak ook eens een lekkere curuma Latte. Een wondermiddel. Op nummer 7... Hoe beroerd je je ook voelt, sleep jezelf toch nog eens onder die douche. En dat mag dan niet zo milieuvriendelijk zijn. En normaal ben ik van de korte en niet te warme douches. Maar deze dagen mag je wat langer blijven staan en de douche lekker warm zetten. Gebruik je favoriete doucheproducten zodat je weer lekker fris en clean voelt. Je voelt je na zo'n douchebeurt echt ietsje beter. Doe een lekker geurtje op zodat je nog wat langer fris blijft ruiken. Verder, voor de dames die meekijken, gun jezelf eens een paar make-uploze dagen. Vermoei je jezelf er niet mee. Nergens voor nodig. Op nummer 6. Draag comfortabele kleding. In mijn geval betekent dat een trainingsbroek en een capuchontrui. Zorg dat je je kleding niet knelt. En trek alleen stoffen aan die lekker soepel om je lichaam vallen. Als ik de griep heb doet alles pijn. Zelfs mijn vingers en mijn tenen. Ik moet er nu niet aan denken om nu in een strakke spijkerbroek met een blouse te gaan liggen. Maak het jezelf gemakkelijk. Maar trek wel regelmatig iets schoons aan zodat je je een beetje fris blijft voelen. Op nummer 5. Zet af en toe een raam of balkon er open voor wat frisse lucht. Fijn voor jezelf, maar ook voor eventuele huisgenoten. Soms ga ik een half uurtje, eventueel met een dikke trui aan en een sjaal om op het balkon zitten in de zon. Even wat energie opdoen en wat frisse lucht inademen. Verder doe ik altijd de gordijnen open, zodat het zonlicht, als dat er is natuurlijk, lekker naar binnen kan schijnen. Wanneer ik ziek ben, heb ik de luchtreiniger vaak de hele dag aanstaan. Op nummer 4. Vier... Vermaak jezelf met leuke filmpjes op YouTube, kattenfilmpjes die doen het altijd goed en het lezen van blogs. Hoewel het natuurlijk ontzettend vervelend is dat je je zo beroerd voelt, is het toch wel eens lekker om even de tijd te nemen om te ontspannen. Ook leuk? Kijk alle afleveringen van je favoriete serie terug, zoals Het Zonnetje in Huis of Kees Co. Probeer er een beetje van te genieten. Oh, wat ook helpt als je katten hebt, zorg dat je katten op knuffelafstand zijn. Hierdoor kan je het nogal benauwd krijgen. Accepteer hulp als je dat aangeboden krijgt. Zeg gewoon eens ja als je buurvrouw vraagt of zij een pannetje soep moet komen langsbrengen. Waardeer het eens als er aangeboden wordt om boodschappen voor je te halen. Wees niet zo eigenwijs om dat zelf te willen doen. Trouwens, jij zou toch ook voor je familie en vrienden dezelfde dingen doen? Nou dan, het is echt oké okay om hulp te accepteren. Op nummer 2 slaap kort als je voelt dat je weer moe wordt. Ik vind het prettig om steeds korte periodes te slapen. Als ik voel dat ik moe word, leg ik alles even weg en doe ik mijn ogen dicht. Ik slaap dan een kwartiertje en voel me daarna weer even iets beter. Je lichaam krijgt op deze manier steeds de kans om zichzelf eventjes op te laden. En dan gaan we naar de nummer 1, de laatste en ook eigenlijk de allerbelangrijkste tip. ziek goed uit! Dat betekent dat je pas weer aan je dagelijkse bezigheden kan beginnen als je je echt beter voelt. Als je dat niet doet is de kans heel groot dat je over een week of twee weer van vooraf aan kan beginnen met de 9 tips. Niet de bedoeling dus. Dus luister goed naar je lichaam en geef het wat rust en geef het wat tijd. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken. Vonden jullie dit nou een interessante video? Druk dan even op het duimpje omhoog. Druk op abonneren als je ons in de gaten wil houden wat we allemaal doen als familie romijnnl En druk op het belletje als je meteen op de hoogte wilt zijn als er een nieuwe video wordt geüpload. Dank jullie wel voor het kijken en tabbe!